ontspannen rechtop zitten. Laat je armen langs je lichaam hangen en schud ze rustig los. Plaats je voeten stabiel op de grond. Leg je handen op je bovenbenen en draai rustig rondjes met je schouders. Buig je hoofd voorover en draai dan je hoofd rustig naar links en rechts. Laat je armen langs je lichaam hangen en schud ze rustig los. Trek je schouders op richting je oren, houd ze één tel vast en laat ze naar beneden vallen. Buig je hoofd rustig zijwaarts naar links. Druk je rechter schouder en arm wat omlaag. Pak eventueel heel licht je hoofd vast met je linkerarm. Je voelt licht rek in je nek rechts. Doe dezelfde oefening aan de andere kant. Leg je handen op je bovenbenen en draai rustig rondjes met je schouders. Maak je nek lang door je kin rustig in te trekken en je kruin uit te strekken. Strek je armen. Neem je rond mee in deze strekking. Maak je even lekker lang. Tot slot, laat je armen langs je lichaam hangen en schud ze rustig los.